Oké, okay, IJsfontein. We zijn inderdaad in 1997 begonnen. Uh, inmiddels uh, uh, met het maken van CD-Rommetjes. Uh, en wij werken bij IJsfontein vanuit het principe dat we geloven dat mensen van nature nieuwsgierig zijn. En intrinsiek gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen. Uh, daarmee pakken we eigenlijk alle projecten op. Uh, dat doen we al 22 jaar. We zijn ooit begonnen met Meesters van Macht en cd rommetjes in 1997. Uh, waar kinderen spelen en wij ze wat leerden uh, van elementaire natuurkunde. Um, wat voor mij wel weer heel erg leuk is dat ik steeds vaker jong professionals tegenkom... Uh, die zijn opgegroeid met onze spellen. Dus dat is dan wel weer leuk. Uh, inmiddels uh, gebruiken we eigenlijk alle technologieën. Uh, sommige daarvan zal ik ook uh, uh, straks uh, benoemen. Uh, er werken ongeveer vijf mensen bij ons. Um, het motto wat ik heb is dat ik wil kunnen maken wat we bedenken. Helemaal aan het begin uh, had ik een ander motto. Dat had ik gejat van een New Yorks reclamebureau. En Dat was uh, Stay Small, Think Big, Make Money. Um, maar ik kwam erachter dat als je heel klein bent. Dan loop je het risico dat je niet kunt maken wat je belooft. En ben je dus afhankelijk van andere partijen. En ik weet niet wat jullie ervaring is. Maar mijn ervaring is dat goede freelancers uh, hebben het altijd te druk. En de freelancers die direct beschikbaar zijn. Zijn niet altijd freelancers die je zoekt. Dus vandaar dat we hebben gezegd, ik wil uh, ergens al rond de 35, 40 mensen zijn... en niet groter omdat je dan een andere bedrijfscultuur krijgt. Uh, wij zitten in uh, vier belangrijke segmenten in de Nederlandse markt. Uh, health, daar heb ik straks een voorbeeld van. Dus we maken veel games uh, voor de gezondheidszorg, zowel voor patiënten als voor zorgprofessionals. Uh, musea, daar heb ik ook een mooi voorbeeld van straks. Uh, wij maken veel interactieve uh, exhibits in tentoonstellingen. Of tegenwoordig richten we zelfs ook hele tentoonstellingen in. Dus wij leggen de digitale laag over uh, wat musea willen vertellen. We noemen dat zelf altijd de handen uit de zakken. Professionals, dat gaat over de trainen en opleiden van uh, professionals. En jong, dat gaat over uh, jonge mensen. Uh, in de breedste zin van het woord. Uh, dat is historisch zo gegroeid, omdat we begonnen met spelletjes voor kinderen. Uh, zijn, doen we dat eigenlijk nog steeds. En doen we doen daar vrij veel onderzoek naar. Uh, leren begint bij nieuwsgierigheid. Uh, daar heb ik straks ook nog een klein stukje over. Uh, we willen graag dat mensen ontdekken. Een speelse beleving hebben. We meten bijna alle projecten die we doen. Niet al onze klanten vinden het belangrijk dat we onderzoek doen. We proberen toch zelf nog wat onderzoek te doen. Uh, want wat jullie denk ik wel mee zullen krijgen aan het eind van dit feest... is dat uh, het ontwerpen van een spel waar je iets is complex. Uh, uh, dus we moeten eigenlijk... continu onszelf uh, verbeteren en vernieuwen... en uh, kijken waar we staan. Um, en gebruiksvriendelijkheid... ja, dat klinkt als een no-brainer... Um, maar je kunt iets heel moois maken... maar als de speler niet begrijpt wat hij moet doen... dan uh, is alles wat je bedacht hebt... Uh, voor niets. Ik heb een paar dingen die ik met jullie uh, mee wil nemen. <coughs> Ik vind het toch altijd interessant om te kijken, waar staan we nu eigenlijk in onze maatschappij? Waar staan we in de digitalisering? Wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind, is uh, we, we, als het gaat om autoriteit en, en uh, wie geloven we nog, uh, vind ik dit eigenlijk altijd een heel mooi beeld. Uh, dit is de paus, uh, die wordt geïnhaugreerd. Dit is uh, eind, uh, eind vorige eeuw. En uh, uh, Zoals je ook ziet, de verslaglegging is over de schouder van de autoriteit, kijkend naar zijn volk. En iedereen staat in, uh, in, in, in totale uh, ontvangst voor de ontmoeting met de nieuwe paus. Dan gaan we naar 2000. Uh, en dan zie je dat um, uh, de, de verslaglegging al uh, veel minder vanuit de paus en veel meer vanuit het, de mensen is. Uh, maar je ziet dat alle mensen nog um, uh, zich richten uh, tot de paus en uh, daar aanwezig zijn met elkaar. En dit is later, 2015. Um, en dan zie je eigenlijk wat er gebeurt is in de digitale samenleving. Uh, uh, we zitten allemaal achter ons scherm uh, te kijken naar de pauze waar we zijn. Ik denk dat dit wel een belangrijke ontwikkeling is uh, waar we nu in zitten. En uh, je ziet uh, het effect van technologie. Uh, ik vond dit nog best wel een shocking beeld eigenlijk uh, toen Facebook uh, had besloten dat we met z'n allen uh, naar virtual reality gingen. Uh, um, als je kijkt naar technologie, op korte termijn wordt het enorm overschat, dus iedereen denkt, nou dit wordt het helemaal en dit gaat de wereld veranderen, maar op lange termijn wordt het heel erg onderschat. En Dat komt omdat het nooit dat doet wat we hadden verwacht toen het kwam, en dat het iets anders is gaan doen dan we hadden verwacht, maar dat de impact daarvan vaak heel erg groot is. Um, dus dat vind ik altijd wel interessant. Nou, en het, dan gaat het over leren, gaat het over kennen. En ik was uh, met mijn moeder en met mijn uh, dochter in New York. En toen uh, kwam ik hier in de uh, Public Library in New York. En, en dat was voor mij zo beeldend over wat kennis en informatie vroeger was. Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar als je daar naar binnen loopt, het is bijna een kerk. Het is een, een, een kerk van kennis. Uh, daar lopen mensen rond met, uh, met, uh, met fluwelen handschoentjes. En. Um, en toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk hoe kennis uh, uh, nog niet eens zo heel erg lang geleden uh, uh, eigenlijk was. Kennis was schaars en uh, jouw jou, jou volk toegang geven tot kennis was de grootst mogelijke investering die je kon doen. Dus uh, het, het hebben van universiteiten, hogescholen, uh, ROC's is een investering in jouw samenleving. En investeren in kennis is vooruitgang. En uh, de autoriteit van kennis uh, is, uh, was de docent. Dus uh, kennis was schaars, er waren weinig mensen die het wisten. Dus met een hele klas kinderen luisteren en iemand die het wel weet, is een hele effectieve manier van kennisoverdracht. Maar nu zitten we in een andere wereld. Um, kennis is overal. Um, laat ik zeggen, informatie is overal. Uh, je kunt het bij overal halen, op ieder moment. Uh, in de hele wereld is alle informatie beschikbaar. En dat levert tot een overvloed aan informatie en kennis. En dat was een beetje toen het internet begon. Toen dacht iedereen, nou dit is, dit, nu wordt de wereld een uh, level playing field. Als iedereen toegang heeft tot alles, dan, uh, dan uh, kunnen we ook alles leren. Um, maar uh, omdat er zo verschrikkelijk veel kennis is, of informatie. Ik, ik, ik gebruik kennis en informatie een beetje gevaarlijk natuurlijk bij jullie, maar goed. Kennis en informatie een beetje losjes door elkaar. Uh, als er zoveel informatie beschikbaar is, dan is dat bijna hetzelfde als heel weinig informatie. Want je hebt geen idee. Dus wat krijgen we krijgen dat de informatie die wij ontvangen gefilterd wordt. Uh, en dat leidt tot de manipulatie van informatie. Uh, en dat zien we in de dagelijkse praktijk. En in plaats van dat we een enorme verbreding krijgen van onze algemene ontwikkelingen. Van onze visie op de wereld. Zien we door deze door algoritme gedreven uh, informatievoorziening. Eerder verleiden, uh, uh, uh, leiden tot een vernauwing in uh, groei en, uh, en, en ontwikkeling. Uh, en dat mensen in tunneltjes terechtkomen uh, waarin ze alles geloven wat ze lezen. En die tunnel wordt alsmaar nauwer en nauwer. En ik vind het altijd wel goed dat als we het over digitalisering hebben. Dat we dat, dat ons dat goed moeten realiseren. Dat de, de technologie gaat ons allemaal tools aanbieden om nog steeds... Meer te vernauwen, hè? Dus, dus persoonsgestuurd onderwijs waarin elke student door zijn eigen tunneltje kan rennen. Uh, dat, dat klinkt fantastisch en efficiënt, uh, maar op lange termijn zou het ook nog wel eens een enorme vernauwing zijn en een risico op onze ontwikkeling. Dus dat is een beetje de context waarin wij ons in de digitale wereld begeven. Uh, dan vind ik het leuk om wat uit te zoomen als het gaat om game-based learning. Uh, uh, uh, niet alleen naar de mechanismes, maar ook veel meer naar waar komt motivatie vandaan, waar komt intrinsieke motivatie vandaan. Uh, dit zijn een groep onderzoekers in Amerika, die hebben dezelfde dus termination theory ontwikkeld. En hebben gekeken van wat zijn dan de belangrijkste drijvers als het gaat om, uh, om intrinsieke motivatie. Dus Purpose, nou, het is heel grappig. Uh, bijna alle spelletjes kennen een uh, Purpose. Uh, zelfs Donkey Kong, uh, uh, waarin Mario het prinsesje redden. Uh, dus hij spreekt niet zomaar over alle uh, tonnetjes heen. Uh, hij moet de prinses redden van de aap. Um, en daarin zie je dat in heel veel spellen uh, de speler een hoger doel krijgt. En uh, uh, daar kunnen we ook over nadenken als we game-based learning ontwikkelen. Uh, belonging, we zijn graag een onderdeel van een groep. Uh, steeds belangrijker, social media is daar denk ik wel een, uh, een goed voorbeeld van. Uh, het feit dat je een onderdeel bent van de groep leidt tot een enorme intrinsieke motivatie. En dat is wel goed, vind ik, om ons dat te realiseren... ...dat er een heel groot verschil is tussen leren met elkaar en leren van elkaar. Uh, ik denk dat er heel veel leren met elkaar ontworpen wordt... Uh, ...waarin we gezamenlijk uh, uh, door hetzelfde leerproces lopen. Maar leren van elkaar is iets heel anders. En Leren van elkaar betekent bijvoorbeeld al dat je ervoor zorgt dat niet alle studenten dezelfde informatie hebben, want anders wordt het heel erg leren met elkaar. Mastery gaat over ontwikkeling, over uh, het ontwikkelen van je eigen waarde uh, door, door stel, steeds beter te worden en jezelf verder te ontwikkelen. En als je kijkt naar games, games die, die vieren eigenlijk elke vorm elke van progressie en ontwikkeling. Wordt royaal gevierd door middel van punten, badges, weet ik veel wat allemaal. Um, als je kijkt naar hoe wij dat in het onderwijs doen, kunnen we daar nog wel wat van leren. Hoe geven wij het feit dat als je aan het eind van het jaar nog even weer terugbladert door je wiskundeboek. Uh, hoe kunnen we dat tijdens uh, de ontwikkeling van onze studenten ook teruggeven zodat ze, ondanks het feit dat ze soms fouten maken, toch het gevoel hebben dat ze steeds beter worden. En ik denk, autonomie is een belangrijke. Uh, ik denk dat een van de redenen waarom heel veel uh, mensen graag games spelen, uh, is dat ze daar autonomie kunnen ervaren. Uh, als je in een spel zit, beslis je zelf wat er gebeurt. Je wordt geconfronteerd met je eigen keuzes. Dus wat brengt autonomie eigenlijk? Nou, autonomie brengt ruimte om te experimenteren. De vrijheid en de veiligheid om, om, om alles uit te proberen wat je kunt bedenken. Autonomie zorgt ervoor dat je fouten kunt maken. Er is niemand die over je schouders meekijkt en zegt, zou je dit wel doen of wil voorkomen dat je fouten gaat maken? En uiteindelijk leest dat weer tot het zelf oplossen van je eigen fouten. En van zelf oplossen leer je ontzettend veel. Uh, um, dus dat is een belangrijke. Autonomie geeft je de mogelijkheid om te verdwalen, om op plekken te komen waar je nog nooit had gedacht dat je zou komen. Um, ik vind, uh, in in, in Eng Engelse taal vind ik er een heel mooi term voor wandering. Dat is eigenlijk gericht verdwalen. Uh, uh, ik vind dat een hele, dat is een belangrijk. Verveling is een hele belangrijke, uh, uit verveling ontstaan de mooiste ideeën. En uiteindelijk leidt dat tot trots. Dus, dus als jij iets zelf gedaan hebt, zelf gecreëerd hebt, zelf hebt opgelost, dan ontleen je daar trots aan. En dat is een, denk ik een heel belangrijke uh, intrinsieke motivator. Een ander belangrijk onderdeel van leren is nieuwsgierigheid. Uh, We proberen daar heel bewust uh, uh, in te ontwerpen. Uh, als je nieuwsgierig bent en je wil het weten, dan heb je maar weinig uh, nodig om het te gaan leren. En als je het echt wil weten, gaat het ook denk ik wel vijf keer zo snel. Maar wat is nou eigenlijk nieuwsgierigheid? Ik ben daar eens ingedoken. Uh, en dat is toch best wel interessant. Want het lijkt iets heel simpels. Het is iets wat we, waar we in alle dagen eigenlijk mee bezig zijn. Uh, maar wat is nou nieuwsgierigheid? Dit is een, uh, een onderzoeker uit 1949 die het omschreef. Hij zei, curiosity is evoked by a violation of expectations. Wat daar interessant aan is, is dat in deze theorie is uh, nieuwsgierigheid iets wat van buitenaf getriggerd moet worden. En later in 1994 is er een uh, andere onderzoeker gekomen en die heeft gezegd, the curiosity is the urge to fill the information gap. Uh, en daarmee zeg je dat nieuwsgierigheid veel meer een intrinsieke motivatie is, die niet per se extern uh, getriggerd hoeft te worden... Ik zelf geloof heel erg in de laatste en ik zal dat straks ook toelichten bij een stuk over uh, nieuwe inzichten op leren. Nou, nieuwsgierigheid is heel erg belangrijk, hè? de Curiosity Cabinets zoals je hier in die plaatjes ziet. Dat is, uh, waren de eerste breuken in het godsbeeld uh, in de wereld. Uh, we gingen reizen met z'n allen, we verzamelden de meest exotische dingen in onze Curiosity Cabinets. Uh, en daarin gingen we ons vragen stellen waar de kerk niet direct antwoord op had. Uh, niet voor niets dat nieuwsgierigheid een van de zonden is. En een hele interessante als het gaat om wetenschap en onderzoek. Dit is uh, Carrie Mullis. is een, uh, is een, uh, een, uh, een, een onderzoeker met een, uh, een uh, ding, uh, grote prijs uit Zweden. Of wat is het? Um, en die zei iets heel interessants. Het gaat over research in de universiteiten. Uh, we krijgen, hebben heel erg te maken met een soort effectiviteit van universiteit en onderzoek. En hij zei, uh, there's no reason to tell the truth when you're in it for the money. Uh, als je niet meer gedreven wordt door nieuwsgierigheid in je onderzoek. En eigenlijk door doelmatigheid of door financiën. Dan kun je je afvragen uh, welke paden er nog onderzocht worden. <coughs> nou, hoe werkt nieuwsgierigheid? Dat vind ik wel leuk. Is de Woendcurve. Uh, Woend heeft daar een, een, een, een, een, een grafiekje bij gemaakt en hij zegt... Nieuwsgierigheid wordt getriggerd door een bepaalde hoeveelheid novelty, dus uh, uh, impulsen. Uh, als er te weinig zijn, dan ben je totaal verveeld. Uh, als er uh, genoeg zijn, dan stijgt je curiosity, waarin curiosity wordt uh, omschreven als een prettige ervaring. Ik denk dat we dat ook wel kunnen delen. Maar als de hoeveelheid novelty te groot wordt, uh, dan slaat nieuwsgierigheid om in angst. En je ziet dat heel mooi, vind ik, bij dieren, want daar, daar zit natuurlijk helemaal geen filter tussen. Maar als je ziet hoe een kat iets onderzoekt, hij gaat er naartoe, wordt gedreven door zijn nieuwsgierigheid. Komt alsmaar dichterbij en dan op een gegeven ogenblik gebeurt er iets wat hij niet verwacht. Is die novelty eigenlijk te groot en dan springt hij naar achter, krijgt hij een, een, een, een, een fear impuls. Um, en dat, als ontwerper is dat wel een interessante, want dat betekent dus dat er kennelijk een hele nauwe band is... Van hoeveel nieuwe dingen kun je aanbieden. Dus als je te veel doet, dan overzien mensen het niet meer en worden ze bang. En als je te weinig doet, dan zijn ze verveeld. Dus dat spel van nieuwsgierigheid is een, is een, is een, is een, is een vrij dun spel. En voor nieuwsgierigheid heb je referentie nodig. Dus nieuwsgierigheid biedt zich voor, bouwt zich voor op vorige kennis. Dus voor deze aalscholver is dit, dit beeld waar die op zit totaal niet relevant. Geen enkele betekenis. zou net goed op een boom kunnen zitten. Dus dat is interessant. Dus als je nadenkt over nieuwsgierigheid, heb je kennelijk een referentie nodig. En nieuwsgierigheid ontstaat bij verdeelde kennis. Als ik iets weet wat jij niet weet, wil ik het weten. Uh, nieuwsgierigheid is het spelen met voorspellingen. Uh, wat oudere mensen hier kon zo snel geen ander plaatje vinden. Die weten nog wel wat het is. Dit is de bananensplit. Uh, dit zijn filmpjes waarin er gevraagd wordt: wat denk jij dat er gaat gebeuren? Uh, dat is iets waar onze hersens heel erg van houden. En, uh, um, want als je kijkt naar hoe onze hersens werken, en ik vind deze wel interessant. Dit is een uh, nieuw inzicht, of het is geen nieuw inzicht, het is eigenlijk een inzicht dat weer heel veel uh, uh, in de aandacht is gekomen. Dat gaat over hoe wij uh, leren. Ik vond dit toch wel heel interessant, ook in deze context om nog even met jullie te delen. Nou, we hebben 80 miljard neutronen in ons hoofd, neuronen, en die maken elk... 10.000 verbindingen, dus, dus onze hersens is een gigantische ontplofte bom van verbindingen tussen neuronen. En de allerbelangrijkste doelstelling van onze hersens is dat we willen voorspellen wat er om ons heen gebeurt. Dus we proberen in elke situatie, elke minuut wel, wel weet ik veel hoe vaak, proberen wij te voorspellen wat er gebeurt. Dus als achter mij straks de deur open gaat, dan probeer ik te voorspellen wat er gebeurt... En onze hersens zijn dus continu voorspellingen aan het maken. En verbeelding is daarin een heel belangrijk aspect. Want doordat we ons iets kunnen voorstellen dat zou kunnen gaan gebeuren, kunnen we het ook voorspellen. En dat heet predictive coding. Uh, uh, en wat ik daar interessant aan vind is dat uh, uh, er gebeurt iets. We doen een voorspelling, we denken dat gaat gebeuren. Op het moment dat die voorspelling uitkomt, krijgen we een heel klein beetje dopamine. Dus elke voorspelling die uitkomt, uh, levert er een heel klein geluksmomentje op. Maar op het moment dat een voorspelling niet uitkomt, dus in feite als we de verkeerde aanname doen... dan, uh, dan gaat ons lerende brein aan het werk en dan proberen wij om verbindingen te maken... die die voorspellingen wel uh, de volgende keer uit laten komen. Dus onze hersens zijn continu loopjes aan het doen... Uh, en elke keer dat wij iets uh, goed voorspellen, krijgen we een heel klein beetje gelukshormoon. En elke keer als we het verkeerd voorspellen of als onze voorspelling niet uitkomt, dan gaan we opnieuw proberen om verbindingen te maken. Uh, uh, uh, dus we leren eigenlijk vanuit foute voorspellingen. Nou, waarom is dat nou zo relevant voor game-based learning? Als je kijkt het basisprincipe van hoe je een spel speelt, uh, dan gaat het als volgt. Uh, je hebt een helder doel. Uh, red het prinsesje. Uh, je hebt een strategie. Uh, uh, de aap moet naar beneden vallen. Dan heb je betekenisvolle keuzes. Ik spring over een tonnetje heen. Uh, ik kan die pinnetjes weghalen zodat hij uiteindelijk gaat vallen. Dus ik kan mij voorstellen wat ik moet gaan doen. Dus ik, ik probeer te voorspellen wat de winnende strategie is. Vervolgens krijg ik directe feedback erop. Je loopt tegen een tonnetje aan. Je valt of je kunt het pinnetje wel of niet vangen. Of het is wel. Gelukt met het pinnetje. Als het nou niet is gelukt, dan ga je weer terug in het spel. En uh, hebben we, zoals dat dan heet, herstelbaar verlies. Dus als je ziet hoe mensen in een spelletje spe leren, dan zie je dat ze continu die loop doorlopen. Ze hebben een doel, ze hebben een strategie. Ze bedenken oh, hoe kan ik dit het beste doen? Ze hebben een betekenisvolle keuze. Ik kan dat of ik kan dat doen. Ze krijgen directe feedback en ze loopen weer terug uh, uh, naar de strategie als het niet klopt. En als je kijkt, dan past dat heel goed bij hoe onze hersens ook leren. Dus leren in een spel lijkt heel erg uh, op hoe onze hersens uh, uh, leren. Dus dat is een beetje de context van hey, waarom is een spel nou een krachtig middel om, uh, om, uh, om te leren? Los van die motivatieaspect, want dat motivatieaspect is er natuurlijk ook. Maar uh, terugwerkend zie je ook dat het mechanisme van leren en onderzoek laat ook zien dat je 80% van de tijd dat je een spelletje speelt ben je eigenlijk continu fouten aan het maken. Dus het spelen van een spel is een opeenstapeling van fouten. Maar wat is dan een spel? Nou, de definitie die veel gebruikt wordt is... Voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. En hier zitten een paar heel belangrijke dingen in. De Voluntary zit hierin. Uh, uh, op het moment dat een spel niet vrijwillig is... Uh, is het vanuit de definitie eigenlijk geen spel meer. En de, en de obstacles zijn unnecessary. Dus... Uh, uh, um, uh, het, de, de, de, je, je kiest bewust om, om obstakels te overkomen die niet per se noodzakelijk zijn. Nou, hoe wordt een spel dan opgebouwd? Nou, als je het heel erg rudimentair neer zou zetten, zou je zeggen... je hebt een set spelregels. Uh, laten we voetbal pakken. Uh, en die spelregels die bepalen wat je wel en niet mag doen. Vervolgens heb je een declaratieve laag. En die laag die legt je uit hoe je het moet doen, wat je kunt doen. Dus je hebt velden... Uh, je hebt een veld, uh, je hebt lijnen, je hebt een doel, je hebt een bal en al die dingen die geven betekenis aan de spelregels. En vervolgens heb je de sociale laag en de sociale laag gaat over interactie. Dus als ik dat hier eens een keer toelicht, dit is uh, uh, uh, een spel. Uh, uh, de spelregels zijn hier vrij eenvoudig en zelfs in Excel uh, te vangen. Dat spel heet schaken. Uh, uh, als je de spelregels snapt, kun je een strategie bedenken van hey, hoe kan ik schaken nou eigenlijk winnen. Dan heb je een declaratieve laag, dat is de laag waarin het spel zich manifesteert. Nou, uh, uh, als Iedereen die schaken snapt, weet wat de betekenis is van deze poppetjes. En vervolgens is er een sociaal component. En dat zijn die ringen eigenlijk die bij elkaar uh, een spel maken. Dus uh, als je gaat ontwerpen, ga er vanuit spelregels. Die hebben een declaratieve laag en leiden tot sociale interactie. Later, als ik in de workshop met jullie games ga ontwerpen, komen we daar nog op terug. Dus wat is nou eigenlijk een spel vanuit de, de, de perspectief van Huizinga? Uh, Huizinga zegt een spel als wat hij noemt: een magic circle. Uh, je stapt daarin uh, en in die omgeving uh, kun je veilig experimenteren kun je rollen aannemen, kun je samen leren, samen groeien. En in feite als je weer buiten die cirkel stapt, is er niks gebeurd in je echte leven. Dus een spel is een veilige omgeving waarin je kunt experimenteren, waarin je allerlei gedrag kunt laten zien, waarin je dus eindeloos veel fouten kunt maken. En stap je weer uit het spel, dan neem je mee wat je geleerd hebt, maar wat je hebt gedaan in het spel heeft geen impact op het echte leven. Nou, die magic circle is ook een manipulation circle. Hè. Dat is waar uh, gameverslaving eigenlijk uh, ineens om de hoek komt kijken. Um, het is namelijk een gesloten omgeving. Uh, de gebeurtenissen lijken autonoom, maar zijn geregisseerd. Uh, je kunt enorm sturen op een groepsmoraal. Hè. Dus als je een multiplayer spel hebt dan uh, heb je heel veel invloed op, op wat de groepsmoraal wordt... zodat je dat gedrag goed kunt manipuleren. Je hebt dus de illusie van autonomie. Ook is dat vanuit een leerperspectief heel erg interessant. Maar je hebt dus ook manipulatie van waarden. En, en wat je eigenlijk ziet in, in, in, in de, in de free-to-play games... Hè, de spelletjes die je gratis begint te spelen... zie je dat de speler vanaf de eerste level gemanipuleerd wordt... om uiteindelijk voorbereid te worden op het betalen. En uh, daar kan ik ook nog een keer een lezing over geven, duurt ook ongeveer een uur. Nou, als je het nou helemaal samenvat, dan zou je kunnen zeggen... hoe kun je nou game uh, uh, leren en het beste ontwerpen? Nou, het begint met die nieuwsgierigheid. Dus probeer vooral niet alles te vertellen. Probeer vooral ook informatie te verdelen over je studenten. Probeer die nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Daarnaast heb je dus die laag van motivatie. Uh, dat gaat over purpose, dat dingen betekenis hebben. Mastery, dat je groeit. Uh, relatedness gaat over hè, dat je een onderdeel uh, uh, wil zijn van een groep en autonomie gaat over dat je het zelf uh, wil, uh, wil kunnen. En die buitenste ring, uh, dat is een model voor uh, game designers om uh, verschillende spelmechanismes toe te passen op verschillende groepen. Um, en dat is uh, linksbovenin, even kijken, ja, activist, wordt ook wel killer genoemd. De motivatie van een killer is om andere mensen te verslaan, dus dat is actie op andere mensen. De motivatie van socializers is samenwerken, dus samen met andere spelers. Dat is de linkerkant van het model. En de rechterkant van het model zijn mensen die meer geïnteresseerd zijn in het systeem. Dus het spel aan zich, minder in de andere spelers. En daar heb je bovenin die achiever. Die achiever is iemand die vooropgezette doelen wil halen en punten wil scoren. En de free spirit is iemand die het spel wil ervaren en het systeem uh, wil ervaren. Dus, en de, door vanuit binnen, vanuit die nieuwsgierigheid, naar die motivatie, naar die verschillende spelertype's te gaan, heb je dus een toolset om een goed uh, spel te ontwerpen. Nou, dat was ongeveer een half uur theorie, dus dat is perfect. Um, dan ga ik nu even wat voorbeelden laten zien en een beetje toelichten hoe we dat nou uh, hebben aangepakt. En ik vond deze wel leuk om met jullie te delen, omdat dit, uh, denk ik, de eerste serious, serious game is die we ooit gemaakt hebben. Um, de opdracht was uh, 500 medewerkers langs het spoor uh, te, uh, te uh, leren hoe het, uh, het spoorsignalensysteem dus, uh, uh, langs het spoor werkt. Zodat je kunt voorspellen wat er gebeurt en, uh, en, en wat de trein gaat doen. Um, de, de setting was eigenlijk als volgt. Uh, er waren drie avonden, er waren klappertjes, uh, allerlei, allerlei mannen die uh, langs, vooral mannen die langs het spoor werkten, die moesten drie avonden die, deze cursus volgen. En ze hadden gevraagd van kun je die drie avonden terugbrengen tot één avond? Zodat we nog een toets kunnen doen en kunnen kijken of ze het echt weten. En toen zijn we begonnen uh, met het maken van het zijnenspel, En uh, daar hebben we eigenlijk heel veel van geleerd. En zoals je ziet zit er een hele mooie traditionele opbouw in. Dus we hebben eerst de kennis. Uh, daarin zit alle theorie over de zijnen, alles wat je moet weten voor langs het spoor. Dan hebben we de test. Dat zijn allerlei kleine simulatietjes, kleine testen... waarin je de kennis die je hebt gedaan kunt testen. En vervolgens heb je het zijnen spel. En in het zijnen spel ga je toepassen wat je geleerd hebt in 1 en 2. En zien jullie nu een filmpje of niet? Ja. Oh, dat is fijn. Dat is gaan. heel fijn. Nou, dus, dit is eigenlijk het vertellen gedeelte. Dus, hier zie je. Uh, uh, uh, de theorie. Uh, en dat hadden we bedacht. Dus, al deze mensen die krijgen van toen nog een CD-rommetje. Dit CD-rommetje thuis. En die gaan keurig eerst de kennis doen. Dan vervolgens gaan ze. Uh, de simulatietjes doen. Hè? Dus, de. zijde test. Dus, uh, hier heb je een. Uh, een, een korte simulatie. Uh, die je kunt starten. Uh, waarin staat, oké, okay, vul die twee vraagtekentjes in en uh, plaats de borden. En dan uh, laten wij zien of het goed is of uh, niet goed is. Dus hier ging je heel mooi de theorie toepassen. En hier zeg je, nou, die waren allebei fout. Dus nou, wat heb ik nou verkeerd gedaan? En dan kon je toon de uitleg doen. En dan werd er uitgelegd wat je uh, anders had kunnen doen. En in ons idee was het zo dat daarna iedereen, uh, als die één en twee keurig had doorlopen, het zijnde spel ging spelen. En het zijnde spel is een, is een baanvak met stationnetje A en stationnetje B. En uh, Tussen dat baanvak heb je eigenlijk alle situaties die je op het spoor kunt tegenkomen. En een enorme hoeveelheid vraagtekens. En jouw vraag is om het spoor zo veilig mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk in te richten. Hè, dus elke keuze die je maakt uh, heeft een bepaalde kosten. Dus het bord kost maar 350 euro uh, enzovoort. en dan kun je altijd testen en dan zie je wat de trein gaat doen. Uh, wat zagen we nou, en dat zal jullie niet verrassen, maar ons uh, toen nog wel... is dat niemand deed één, niemand deed 2. en iedereen begon met het spel. Maar wat dan dus zo grappig is, is dat we in dat spel dat i'tje hadden gelaten. Dus je kon elke keer weer op het i'tje klikken van waarom werkt die niet? En wat we dus zagen is dat mensen begonnen met spelen... en in het spel gingen ze de theorie toepassen. En dat was voor mij een moment waarin ik dacht van... Dat is wel heel interessant. Dus hier gaan we op door. Uh, een ander voorbeeld is uh, iQuest. Is een project dat we hebben gedaan voor Rabobank. Um, Rabobank had een uh, verandering van het hypotheekproces. Uh, uh, uh, hypotheek in een week was dat. En wat zij aan ons gevraagd hadden was: kunnen jullie een, een spel maken wat al onze uh, medewerkers kunnen spelen? Dat is een paar duizend medewerkers, uh, uh, zodat ze het hypotheekproces beter gaan begrijpen. Um, en wat we toen hebben gezegd: dat kan niet echt, want uh, A, ah, duurt het heel erg lang, uh, anderhalf tot twee jaar. En jullie weten nog niet precies wat er allemaal op het pad gaat komen. Als ik een spel wil maken, moet ik wel alle spelmechanismes helder hebben. Um, dus uh, toen hebben we een, een gamified platform gemaakt. En uh, wat er heel grappig aan is, is dat uh, dat hebben we, zeg maar, uh, uh, langzaam laten groeien. Dus het basisprincipe was als volgt. Um, je kreeg elke twee weken een uh, korte challenge die je kon spelen. Die bestaat uit vijf uh, onderdelen. Klantperspectief, nou ja, geloof je allemaal wel. En als je die gedaan hebt, krijg je punten. En hoe meer punten je hebt, hoe mooier huisje je kan kopen. En Normaal ben ik daar niet zo van, maar als het over hypotheken gaat... is een dorpje met huisjes natuurlijk heel erg uh, voor de hand liggend. En elk uh, Rabobankkantoor was een eigen dorpje. Dus in dat dorpje stonden alle huisjes bij elkaar. En de manager van de Rabobak-kantoor kon dus gewoon heel goed zien van, nou, hoe doet mijn team het en hoe gaat het? Um, uh, maar hij kon niet zien van wie welk huisje was. Dat heeft heel erg te maken met dat spelelement. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je je veilig voelt om te experimenteren. En niks erger dan dat de manager over je schouder meekijkt en zegt van, uh, nou, ik zie uh, dat jij vorige week wel gespeeld hebt, maar deze week niet. En waarom heb je dat niet gedaan? Dus daar zijn we begonnen met een basisprincipe, elke twee weken een challenge. Elke challenge kostte ongeveer tussen de 20 en 30 minuten om uit te spelen. Overigens was het zo dat het vrijwillig was. Dus uh, Mensen konden ook gewoon naar de e-learning gaan, naar het, uh, het, de online platform. Daar konden ze alle pdf's vinden, daar konden ze alle e-learning's vinden die gemaakt werden. Dus het spel werd ernaast uh, geïmplementeerd. En, uh, uh, en het leuke daarvan was dus dat je spelenderwijs uh, uh, elke twee weken wat kon leren. Nou, daar zijn we toen mee begonnen en dat liep eigenlijk heel erg goed. En er zaten een paar slimme dingetjes in, uh, als je, uh, hè, dus je huis wordt alsmaar mooier... maar als je al drie weken niet gespeeld hebt, dan gaat je huis vervallen. Dus er komen scheuren in de muren en zeker begint je huis te vervallen. Um, dus dat is een extra stimulans om je huis uh, goed te maken. En daarna merkten we dat, omdat mensen dit aan het spelen waren en daar veel interesse in was, vonden ze het ook leuk om tegen elkaar te battelen. Dus ze vonden het leuk om die kennis die ze hadden opgedaan tegen elkaar te spelen. Dus hebben de battle geïntroduceerd. En, uh, met die battle kon je een inzet doen. Dus je kon bijvoorbeeld zeggen, nou ik zet een parasol in en uh, jij zet een schommel in. En daarmee kon je allerlei accessoires om je huisje heen uh, uh, kon je winnen. Uh, en daarin ging je op vijf vragen tegen elkaar bettelen, En degene die gewonnen had, kreeg het accessoire van de ander. We zagen dat dat enorm veel uh, tractie kreeg. Dat mensen dat heel leuk vonden om te doen. Wat ook leuk is dat de meest gespeelde battle was. Een battle waarin je kon uh, inzetten wie de koffie ging halen. Dus dan waren er twee mensen en die bettelden dan over wie er nu koffie gaat halen. Nou, dat uh, was heel succesvol. En toen op een gegeven ogenblik zag je dat mensen uh, al hun accessoires al bij elkaar gespeeld hadden. En toen hebben we uh, uh, uh, een ander principe wat je in de games wel veel ziet, het heet gifting, uh, hebben we geïntroduceerd. Dus ik log in en ineens heeft een collega van mij voor mij een uh, parasol uh, cadeau gedaan en dat is weer een extra uh, uh, prikkel op dat sociale component als je kijkt naar motivatie. En die drie elementen bij elkaar uh, hebben ervoor gezorgd uh, dat het uh, uh, binnen de Rabobank heel succesvol is uh, gedaan. We hebben er ook wat onderzoek naar gedaan ook. Uh, 60% van de mensen is vrijwillig gaan spelen. Dus uh, dat is een hoog percentage. Uh, 45% heeft het ook uitgespeeld. En uitgespeeld betekent niet dat ze alle challenges in anderhalf jaar allemaal meegespeeld hebben. Maar dat ze wel... Van het begin tot aan het eind regelmatig challenges hebben gespeeld. Dus ze hebben het platform actief gebruikt om hun kennis te updaten. Nou, Wanneer en waarom ben je iQuest gaan spelen? Uh, 60% vanwege enthousiaste collega's, 25% ambassadeurs, het zijn de mensen met wie we het ontwikkeld hebben. Uh, 10% door de interne communicatie en 5% door hun manager. Uh, waar speel je het? Ook altijd wel leuk om te zien. Uh, veel mensen spelen liever thuis uh, dan op hun werk. Uh, en of onderweg als ze uh, uh, lang onderweg zijn. En de waardering was heel erg hoog. En wat wel interessant is als verbeterpunt, uh, hoorden we dat ze liever eens per week een iets kortere challenge hadden dan eens per twee weken die iets langere challenge. En dat snap je eigenlijk ook wel, want het is als je op maanden gespeeld hebt uh, en je hebt uh, extra punten verdiend en je moet dan weer twee weken wachten voordat die nieuwe challengers er komen, dat is in je hoofd best wel een lange tijd. Dus uh, uh, dat is een mooi voorbeeld. Uh, een ander voorbeeld, dit gaat over VR, vond ik wel leuk. Uh, wanneer gebruik je nou virtual reality en hoe gebruik je virtual reality? Uh, dit is het Waterliniemuseum. Uh, uh, uh, uit overleveringen uh, uh, hebben wij begrepen, heeft de waterlinie ervoor gezorgd... dat we niet in de Eerste Wereldoorlog terecht gekomen zijn. Uh, Duitse spionnen hadden dat onderzocht en bedacht dat het te veel moeite zou kosten om, uh, om uh, Nederland uh, in te nemen. Uh, dus het heeft even heel goed gewerkt. We hebben hem niet hoeven gebruiken, gelukkig. Want het was waarschijnlijk nooit gelukt. Um, maar de vraag was, kun je de werking van uh, de waterlinie uitleggen? En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld... omdat de kracht van de waterlinie, dat zie je hier op dat kaartje heel mooi... zit hem in, in de grootsheid van het project. Kijk, het concept was eigenlijk heel simpel. We zetten de helft van Nederland onder water om de andere helft te redden. Uh, en hoe ga je dat nou uitleggen in een hele korte tijd? En dan wil je eigenlijk kunnen uitzoomen naar boven, dus je wil het het liefst van bovenaf kunnen vertellen. Uh, van bovenaf uh, als uit een vliegtuig springend uh, uh, de wereld overzien. Uh, dus dat concept, uh, daar zijn we mee begonnen. Dus nou, hoe spring je nou als parachutist uit een uh, vliegtuig? Daar begonnen we mee. Uh, uh, we wilden natuurlijk een beetje de kick hebben, dat was ons eerste idee, uh, van, de, van een parachutesprong. Um, zodat mensen uh, met de haren overeind uh, uh, de parachute uitsprongen. Dat was het oorspronkelijke idee. Helemaal aan het begin van virtual reality. Uh, dus dit hadden we ontworpen, we hadden een mooi luik gemaakt waar je uit kon springen. En dan uh, had je een, uh, een, uh, een ding wat je vast kon pakken. En door hem te pakken kwam die VR-bril voor je en sprong je naar beneden. Hebben we getest uh, en wat bleek? Mensen vonden het doodeng. Uh, uh, uh. Dus daar da, da, da hadden we een beetje verkeerd ingeschat. Virtual reality heeft dus kennelijk meer impact op ons menselijke brein... dan dat wij in eerste instantie uh, dachten. Dus toen zijn we eigenlijk teruggegaan en hebben gezegd... nou weet je wat, die, die parachute tocht naar beneden... dat is wel een mooie, serene, veilige manier om, uh, om, om een verhaal uitgelegd te krijgen. Dus in plaats van een sprong hebben we schommels gemaakt... Je zit in een schommel, je pakt die twee banden die jou het gevoel geven dat je ook aan een parachute hangt. En vervolgens maak je de parachutesprong en wordt jou in een ride als het ware uitgelegd hoe de waterlinies ervoor hebben gezorgd dat we, hoe ze, hoe ze, hoe ze werken. Dus even kijken of jullie dit ook kunnen zien. Dit is een watertafel. Hier ontdek je hoe moeilijk het is om Nederland onder water te zetten. Als je het namelijk te diep maakt, dan uh, kunnen de boten, en als het te ondiep is, dan kunnen ze gewoon lopen. Dus het, het water moest 20 centimeter diep zijn. Uh, dit zijn persoonlijke verhalen die verteld worden van de mensen die daar woonden. Overigens is het zo dat de postcode die je invulde, de verhalen bepaalde die je hier kreeg. Want het maakte nog wel uit of je in Amsterdam woonde of in, uh, nou pak een beet, uh, ergens in de polder. In hoe goed jij de waterlinies uh, vond, hoe blij je ermee was. Nou, dit sla ik even over. En hier zie je de, de schommels hangen, uh, waarin mensen dus zeg maar uh, een parachutespron maken. Oké, okay, deze wil ik nog heel graag met jullie delen en die is uh, uh, heel erg uh, actueel omdat we een nieuwe aan het maken zijn. Ook met virtual reality, dus ik uh, kijk even naar de tijd. Ik heb nog even, dus volgens mij gaat dat lukken. Um, Into dementia is een container die we hebben gemaakt die langs uh, zorginstellingen reist... om uh, mantelzorgers en zorgprofessionals te laten ervaren wat het effect van uh, dementie is. Dus wat gebeurt er eigenlijk als je uh, uh, dementie hebt? En Heel kort samengevat zou je kunnen zeggen... het ergste van dementie is dat je je onveilig voelt in je vertrouwde omgeving. Dus wat is het? Het is een zeecontainer. Die zeecontainer wordt daar geplaatst. En vervolgens ga je naar binnen. Zo, dat was een lekkere wandeling. Ik wil naar binnen. Doe de deur maar open. Met de sleutel. Gelukt. Binnen. Thuis. Hé. Hey, er ligt een lijstje op tafel. Sleutels, boodschappen, tas. Die rek maar even doen. Sleutels aan het haakje bij de deur. Boodschappen in de koelkast. We moeten de kastdeurtjes van de keuken proberen. Dan zit de koelkast ergens. Hé? De koelkast staat altijd hier. Ben je toch niet gek? Gedaan. Gedaan. Mooi. Even kijken, hoe zet je dat ding aan? Weet jij het nog? Ah, probeer maar wat. Je schokt me rot. Wat was jij nou aan het doen? Een klein snelte. Ik heb niet nou, als je hier ziet, is je hebt, een, uh, je hebt uh, pets op je schouder en die, die vertellen je wat je moet doen en die nemen je als het ware door die ervaring heen. En uh, uh, we dompelen je onder in, in, de, in de verwarring die je kunt ervaren in dementie en vooral ook, je krijgt enorm veel feedback van hoe mensen om je heen op je reageren. Nou, deze container hebben we gemaakt. Die, uh, die loopt nu al uh, volgens mij vijf jaar succesvol in Nederland. Er is ook een deense uh, versie van gemaakt. Uh, wij werken ook in India, dit is in de rural areas van Bangalore, uh, waar uh, scholen nog uh, aangetrapte uh, vloeren zijn met een krijtbord en uh, zo'n mooie tafeltjes als je daar ziet. Um, uh, waarin je het woord horse leert, doordat de meester het op het bord schrijft, dat jij het op jouw uh, dingetje schrijft, het woord horse één keer hardop zegt en dan op naar de volgende, uh, het volgende woord. Um, en Zij uh, hadden ons gevraagd, kunnen jullie op een leuke manier interactieve lessen bedenken... voor kinderen om te spelen, gesponsord door een grote ICT-bedrijf, want dat zie je ook. Want we hebben hier te maken met een uh, tablet. Nou, dat hebben we gedaan en daar hebben we op een, uh, op een andere manier gekeken naar het leren van Engels. Um, en dat gaat veel meer over het toepassen en het gebruiken van Engels. Dus uh, hier moet je uh, uh, andere kinderen iets laten doen, je mag het alleen in het Engels doen. Uh, en zo hadden we allerlei leuke formats bedacht, uh, waarin kinderen spelenderwijs Engels leren. En dat was een gigantisch groot succes. Um, en zo'n groot succes dat het uiteindelijk een bedreiging werd voor het project. Uh, want in India is het zo dat je het leerplicht. Maar daar is niet een leerplichtambtenaar die komt controleren. De enige controle is of jij bent ingeschreven of niet. En wat je dus heel veel ziet, is dat die kinderen die schrijven zich in aan het begin van het jaar. En dat doen ze vooral omdat je uh, tijdens de lunch uh, gratis eten krijgt. Um, en vervolgens komen ze heel vaak gewoon niet naar school, omdat ze op de boerderij moeten werken of omdat ze allerlei andere dingen moeten doen. School niet het allerbelangrijkste vinden. En uh, de dagen dat dit team uh, uh, in, deze, in dit dorp was, uh, waren de uh, klaslokalen tot de nok gevuld en waren alle kinderen er. Dus een gemiddelde opkomst op een, op een uh, nou, zondag is het daar vaak, maar... Uh, is er tussen de 40 en 60 procent en op deze dagen zaten we boven de 90 procent. Nou, iedereen blij en gelukkig. Totdat we ontdekten dat die docenten uh, ons als een bedreiging zagen. Uh, en dat kun je natuurlijk ook wel voorstellen. Als jij altijd maar 60 procent hebt en op deze dagen is het 100. Dan voel je je niet echt heel erg bekrachtigd. Uh, dus toen er een nieuwe subsidie kwam hebben we gezegd van nou we gaan niet nog meer investeren in leuke lespakketten op de tablet. En maar we gaan het spel omdraaien. We gaan de docenten uh, uh, spellen leren maken. Dus we zijn met die docenten uh, in workshops aan de slag gegaan. Ja. En waarin je dus ziet dat ze op allerlei manieren uh, met elkaar uh, spellen aan het maken zijn. En het effect daarvan is dus dat... Uh, uh, de docenten uh, op dezelfde plek nu uh, door middel van spellen lesgeven. En dat de, uh, de participatierate enorm omhoog is gegaan en omhoog is gebleven. En dat, dat vind ik wel een hele interessante ook uh, uh, om te zien. En, en wat ik denk dat we hiervan kunnen leren, en dat, dat zag je eigenlijk in die filmpjes. Um, uh, spelenderwijs leren of game-based learning introduceren in het onderwijs kan eigenlijk alleen maar door... Heel veel te experimenteren. Dus probeer niet één groot concept te bedenken. Wat alles omvattend is. En, en ineens je onderwijs gaat veranderen. Maar doe heel veel experimenten. En vooral doe heel veel experimenten. Uh, met je uh, leerlingen ook. Want als je leerlingen betrekt in het maken van spellen. Dan uh, gaat die intrinsieke motivatie. Die knalt echt omhoog. Uh, dus dat wil ik echt met jullie delen. Deze wilde ik ook nog even met jullie delen. En dit is ook. Een manier waarin je spelen in het onderwijs kunt introduceren zonder dat het grootse meeslepend hoeft te zijn. Uh, dit is op een uh, VMBO in, uh, in Eiburg. Uh, het vak is uh, NASC. Uh, het gaat over uh, die transities hè, van vloeibaar naar gas en uh, dat. Ingewikkeld onderwerp. En de docent die hier lesgeeft, uh, Michel heet die, die uh, heeft uh, de volgende spelregels bedacht. Het is een blokuur, twee uur les. En hij zegt tegen die kinderen, hij zegt, uh, we hebben nu twee uur les en iedereen gaat een tien halen. Uh, ik heb een toets gemaakt, uh, uh, die toets bestaat uit vijftien vragen. Als je alle vijftien vragen beantwoord, krijg je van mij een tien. Uh, hij heeft een database waarin 150 vragen zitten, dus die toets genereert elke keer andere vragen. En uh, hij zegt, je mag het allemaal doen zoals je wil. Dus uh, er is een boek, uh, er is theorie op de, uh, op de tablets... Uh, je mag overleggen. Eigenlijk is alles toegestaan. Uh, uh, maar we gaan in ieder geval met z'n allen uh, uh, voor een team. En dan laat ik toch het filmpje even lopen, die drie minuten. Omdat ik het leuk vind om te laten zien wat de impact is van simpele spelregels op een groep leerlingen. Ja. Hier zie je dat een jongen die dyslectisch is, die gaat naast het slimste jongetje van de klas zitten. En die uh, leest de vragen voor en die gaat eigenlijk continu met hem in overleg. Van, Hoe denk jij dat het is? Wat denk jij dat het is? En uh, Dus die kiest zijn eigen strategie. Dus die zoekt gewoon de slimste in de klas. Uh, deze jongen begint gewoon meteen toetsen te maken. Uh, dit meisje maakt een samenvatting uh, uh, van de theorie. Dus die begint eerst samen te vatten uh, voordat ze de uh, toets gaat maken. Dus die uh, is op die manier bezig om, uh, om de stof zich uh, eigen te maken. Uh, zij gaat de theorie lezen, dus ze bladert het eigenlijk door de theorie die je kunt vinden op de tablets. Uh, en zo zie je dus dat alle leerlingen op hun eigen manier uh, direct aan de slag gaan... Uh, uh, en op zoek gaan naar, uh, naar uh, uh, hoe het gaat. Uh, deze jongen die heeft uh, uh, uh, een tien gehaald en de docent zegt tegen hem, nou je mag uh, kiezen wat je doet. Uh, je mag iemand anders gaan helpen, uh, je mag huiswerk gaan doen of, uh, of een ander vak. Uh, maar je mag de toets ook best nog een keer doen uh, als je dat leuk vindt. Hij zei, nou ik ga hem gewoon nog een keer doen, ik ga eens kijken of het me lukt om nog een keer een uh, tien te halen. Uh, dus uh, uh, uh, die gaat weer uh, aan de slag, dus die uh, gaat vrijwillig nog een keer de toets doen. Deze dyslectische jongen heeft een, uh, een typfout gevonden uh, uh, uh, in, de, in de literatuur. Dus die komt de docent even vertellen dat hij een fout heeft gemaakt. Uh, um, wat heel grappig is, is als je het filmpje uh, het geluid aanzet... dan zie je dat die docent nog best wel defensief reageert. Zegt, ja, nee, maar ergens anders heb ik het wel goed geschreven. En uh, het is natuurlijk heel grappig dat deze jongen die dyslectisch is uh, uh, iets vindt. Uh, deze jongen heeft een negen, super gefrustreerd... Uh, heeft 14 van de 15 vragen uh, goed, maar hij heeft dus nog steeds geen 10. Uh, dus die moet nog een keer uh, gaan proberen om die uh, toets te maken. Uh, deze jongen heeft inmiddels, geloof ik, ook 8 van 10 of zo. Die heeft in ieder geval ook uh, nog net niet uh, de 10 gehaald. Uh, hierachter, dit meisje loopt naar voren, het heeft een 10, en heeft nog nooit eerder een voldoende gehad voor dit vak. Um, deze jongen heeft voor de tweede keer een 10 gehaald. Uh, dus ze is zeer content met zichzelf. Um, en wat je hier dus ziet, en, en er gebeuren nog meer dingen. Wat, wat ik hier interessant vind, is dat deze meisjes uh, niet antwoorden voor gaan zeggen. Maar aan elkaar gaan uitleggen. Uh, Vorig jaar had je dit en, uh, en nu heb je dat. Um, dus dat was eigenlijk een reden waarom ik dit uh, met jullie wilde delen. Uh, omdat je dus ziet dat hele simpele spelprincipes gigantisch veel impact kunnen hebben... Op uh, wat er gebeurt uh, uh, in je klas. Dus uh, daarom wilde ik deze nog even met jullie delen ter lering en vermaak. Uh, ik zit nog heel even te kijken, Karen, want volgens mij had ik tot kwart voor, of niet? Ja, klopt. En, uh, het is nu. En, uh, oh, ik kon dus Ja, ik stop. Uh, het is tien uh, voor twee, inderdaad. Um... Ja. Ik denk dat het goed is om inderdaad te stoppen. En ik, ik wil eigenlijk ook de mensen nog even de gelegenheid geven om wellicht wat vragen nog aan jou te stellen. Um, dus ik weet niet of er uh, wat vragen zijn. In de chat werd in ieder geval uh, al veelvuldig gereageerd. Onder andere op um, uh, de battle met het uh, kopje koffie. Zo van, oh dat moeten wij eigenlijk ook uh, inschakelen uh, bij ons. En dan uh, de docenten, de docenten die net uh, uh, zeg maar begonnen zijn... Nou goed, dus dat is. Uh, dat, uh, en, en sowieso, uh, het ziet er gewoon heel, uh, heel mooi uit, leuke reacties. Uh, mensen vinden het heel gaaf. Hebben ook ze iets van het zou missen iets kunnen zijn voor college West? En Eelco die vraagt, waarom is een VR-filmpje zo duur? En gaat dat ooit veranderen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, en, uh, kijk, wat je, wat, uh, het, het VR-filmpje is niet per se duur, maar het, het vangen van een, uh, um, een acteur. In VR is het op dit moment heel erg duur. Want je moet je voorstellen, bijna alle VR-games... die hebben karakters die opgebouwd zijn hè, vanuit het, door, een, door een ontwerper, zeg maar. En je ziet het ook altijd wel, die bewegen nog steeds een beetje onnatuurlijk... en er wordt heel veel geld en energie gestoken in en het natuurlijk laten bewegen... Van, uh, van mensen, wat echt in VR best wel een, uh, nog steeds best wel een, een ding is... om ervoor te zorgen dat dat, uh, dat uh, goed werkt. En dit is een hele nieuwe technologie waarin er dus zeg maar om een echte acteur, dus gewoon een echt mens, helemaal omheen allemaal camera's zijn. En die camera's die vertalen dat videobeeld naar een 3D karakter die dus ook echt rond kan lopen in die wereld. En dat is een hele nieuwe technologie. Ik verwacht dat die veel, nou ja, veel goedkoper, die zal zeker goedkoper worden als ze de schaal omhoog gaan. En een voordeel daarvan is dat je veel realistischere karakters uh, in een VR wereld kunt krijgen die, die dat, dat menselijke gedrag... Heel dicht kunnen benaderen. Het is nu nog duur, want het is, bestaat nog maar een jaar. Uh, maar het wordt vast goedkoper. En um, er is ook nog een vraag over de, de software zeg maar, van het gewone VR. Of gewone, maar het, het VR-pakket. Welke software is dat? Wij gebruiken Unity daarvoor. Unity, oké. Okay, ja. Nou, Max. Uh, daar worden zo... ook heel veel spellingen gemaakt. Nee, ik dacht dat het zeg maar de vormgeving van dat, uh, van, die, uh, van, die, uh, van dat huis. Dat het Cinema Video was. Ah, oké. Okay. Uh, uh, volgens mij niet. Okay. Ik weet niet ja. welke softwarepakket. De, de pakketten waarmee wij de 3D-werelden uh, bouwen, die wisselen heel erg. Uh, uh, ik, volgens mij hebben we iets van drie verschillende 3D-pakketten op basis van de voorkeur van de 3D-ontwerper. Ah, Sommige ja. werken in Maya, uh, dus het, het wisselt. Ik had wel een vraag, uh, dat spel van de, de Rabobank. Ja. Hoe, hoe lang hebben jullie daarover gedaan om dat te maken? Uh, de eerste versie waarin je die challenges had, waarin je die huisjes had en dat soort dingen, hebben we in drie maanden gemaakt en uh, die andere twee toevoegingen, dus die battle en dat gifting, dat is gewoon door het jaar heen toegevoegd. Uh, maar die eerste versie stond in drie maanden, moest ook, dat was ook een eis van de klant. Dus, uh, okay. Het voordeel is dat de klant ook heel veel haast had, ik vind dat altijd heel fijn werken. <laughs> werkt altijd goed, dit tijdstuk, ja ja. Uh, Ingeborg heeft ook nog een vraag en dat is wat mij betreft tot nu, dan nu even de laatste. En dan gaan we naar de pitches toe. Ingeborg. Ja, um, ook nog even terug naar het Rabobank uh, verhaal. Uh, wat, ja. wat ik al eerder ook merkte in de chat ook, van, uh, je hebt er ook echt een soort van verslavend uh, item in, in gebracht, dat mensen dus of uh, moeten blijven spelen, want anders komen er scheuren in het huis en dat soort dingen. Ja. En uh, ja, nou goed, ik merk aan, aan deze kant van het onderwijs daar best wel heftige problemen in, in uh, gameverslaving. Dus uh, zijn er nou geen opties om daar bijvoorbeeld uh, een soort van uh, ja, een, een tegenwerking in te krijgen, een tegenmodel in te krijgen, zodat die verslaving uh, niet zo uh, erg om de hoek komt kijken. Ja, nou ik moet je vertellen dat de Rabobank heel erg blij was met deze gameverslaving. Uh, uh, omdat, om, het, uh, om het spel te kunnen winnen moet je heel veel leren. Um, maar het is, het, is een, uh, uh, het, het is juist een van de redenen waarom veel mensen naar ons toekomen. Omdat ze zo verschrikkelijk graag de motivatie en de betrokkenheid die je in games ziet in hun leerproces willen hebben. Uh, um, kijk, de kans dat uh, Rabobank medewerkers zeg maar uh, vier uur per dag... Uh, elke dag uh, uh, iQuest gingen spelen, dat is niet gebeurd. Uh, dus dus uh, uh, het is meer een motivatie voor mensen om terug te blijven komen en nieuwsgierig te blijven dan dat ze vier uur per dag spelen. Um, maar het is absoluut iets uh, waar je aandacht uh, voor moet blijven hebben. Uh, um, maar voorlopig is het zo als mensen verslaafd worden aan een uh, serious game, dan ben je als opdrachtgever vrij gelukkig. Ja. Nou, dankjewel Jan-Willem, en uh, dank ook uh, Ingeborg voor je, voor je vraag. Dus ik zou zeggen: heel veel plezier, en uh, ik uh, ben heel benieuwd waar iedereen mee terugkomt. Tot ziens!